In deze video komen de volgende onderwerpen aan bod. Planner met leeractiviteiten, digitaal inleveren van opdrachten, integratie met Microsoft 365 en Azure, metadata, het beheer van autorisaties en we sluiten af met koppelingen. De planner met leeractiviteiten. Hiervoor ben ik ingelogd weer als de lichtcollege student. De student kan op cursusniveau en cursusoverstijgend in haar dashboard in de tijdlijn een overzicht zien van haar taken of leertaken gegenereerd vanuit cursussen. Dit is op verschillende niveaus zichtbaar in het blok kalender. Deze geeft een overzicht met welke taken en activiteiten er openstaan. En het blok tijdlijn geeft ook een overzicht cursusoverstijgend met de taken die volbracht dienen te worden. Deze taken worden op verschillende manieren toegevoegd door een docent, eventueel in bepaalde activiteiten door studenten of gegenereerd vanuit opdrachten uit cursussen. In dit geval kijk ik naar de tijdlijn van de student. En zie ik dat er een inzending toegevoegd kan worden voor de opdracht 1 van Mission to Mars cursus. Kan ik hier rechtstreeks op klikken om naar de Mission to Mars cursus te navigeren? Of ik kies ervoor om hier te navigeren via het cursusoverzicht. Ik ga rechtstreeks naar de inleveropdracht in de cursus. En kan hier de opdracht inleveren. Dan komen we gecombineerd gelijk bij punt 2, het digitaal inleveren van een opdracht. Deze opdracht is klaargezet door een docent en zal ik nu als student gaan inleveren. Het inleveren kan op verschillende manieren. Door te klikken in het veld. En uploaden vanaf de pc of eventueel gekoppelde databanken zoals OneDrive is een optie. Ik kies er nu voor om het rechtstreeks te slepen vanaf mijn pc. Ik lever een PDF-document in en stuur hem in. De opdracht is nu ingestuurd en klaar om te beoordelen. Hij is nog niet beoordeeld en dit is het document. Dan ga ik één stap terug naar de cursus. Dan zie ik dat de inleveropdracht 1 geel is geworden en ingeleverd is, maar dus nog niet beoordeeld. Verder zie ik in deze voltooiingsbalk wat er aan activiteiten voltooid moet worden in deze cursus vanuit leerlingperspectief. En hier heb ik ook een blokje met activiteiten waarin ik nogmaals kan zien wat er voltooid moet worden. Zo heb ik hier opdrachten. Als ik hier klik, ziet de leerling precies welke opdrachten ingeleverd moeten worden en de status ervan. Activiteiten kunnen op verschillende manieren getekend of volbracht worden. Bijvoorbeeld... Door het te laten lezen door de student, of de student handmatig af te laten vinken dat het gedaan of gelezen is, gegenereerd vanuit Moodle, eventueel het behalen van een cijfer waardoor de opdracht of activiteit afgetekend wordt, of het behalen van een minimumcijfer. Ik ga nu inloggen via Microsoft, in plaats van via de directe manier. Ik klik op Log in met je account, Microsoft, SurfConnect of eventueel Odo. We gaan voor Microsoft. Er zijn hier ook meerdere zaken in te stellen zodra deze gekoppeld zijn. Ik ben nu ingelogd als leerling via Microsoft. U ziet hier ook het Microsoft-blok dat gebruikt kan worden. Zo kan er naar de e-mail genavigeerd worden. Er zijn koppelingen met stream. Microsoft Teams kan opgestart worden, Swayze en eventueel kan de kalender synchronisatie ingesteld worden. De kalender synchronisatie kan ook vanuit Moodle ingesteld worden. Via de kalender kan deze kalender geëxporteerd worden naar alle andere gebruikte kalenders. Klik op exporteer kalender. We gaan bijvoorbeeld voor alle activiteiten van de afgelopen maand of een andere tijdsperiode en halen de URL op. Deze URL kan gebruikt worden in alle agenda's om te koppelen. Zodra deze agenda of kalender gekoppeld is, is de Google Kalender zichtbaar in de andere agenda. En andersom. Nou verkeer terug naar mijn dashboard. Dit Microsoft blog is ook zichtbaar in cursussen. Als ik navigeer naar een cursus kan ik hier vanuit dit blok rechtstreeks toetreden aan Teams of de opdracht inleveren via de Microsoft OneDrive. We zijn nu weer ingelogd als docent om het ingeleverde werk van de student na te kijken en te beoordelen. Dit kan ook weer op verschillende manieren. De docent komt binnen op zijn dashboard, zijn persoonlijke dashboard en ziet hier het blok te beoordelen. Hij ziet hier dat er één inleveropdracht ingeleverd is en klaar is om te beoordelen. Ook kan hij rechtstreeks navigeren via het cursusoverzicht naar de juiste cursus. We gaan nu rechtstreeks naar de inleveropdracht in de cursus Mission to Mars. En de docent ziet hier het aantal deelnemers. Eén daarvan is ingestuurd en één daarvan heeft een beoordeling nodig. En dit is de resterende tijd. De docent kan klikken op bekijk alle ingestuurde opdrachten. Hier ziet hij een overzicht van alle opdrachten. Al zijn leerlingen. Hij kan hier ook filteren op bijvoorbeeld een groep leerlingen. Hij ziet hier... Ook dat vanuit de lichtcollegestudent één inzending is gedaan. En als hij op cijfer klikt, komt de docent rechtstreeks in de module Annoteer pdf. En in Annoteer pdf is het mogelijk om de opdrachten, ingestuurde opdrachten na te kijken en te beoordelen. Zo kan de docent een cijfer geven, eventueel feedback geven. Er zijn nog verschillende andere opties. Dit wordt ingesteld in de opdrachtmodule. Dus ik ga als docent een cijfer 7 geven voor dit ingeleverde werk. Eventueel feedback zoals, bekijk, hoofdstuk 2, nog even, en verbeter dit. Ook hier kan ik weer in opmaken, Dan eventueel ook wat zaken toevoegen, zoals foto's, video's, dat is mogelijk. En in het annoteer PDF is het mogelijk om in het ingeleverde werk van de student annotaties te plaatsen. Aan deze opdracht zit een document converter gekoppeld. Dat betekent dat alle documenten die ingeleverd worden alle bestandsdocumenten, zoals bijvoorbeeld een Word document of andere documenten. Deze worden geconverteerd naar een PDF waardoor de docent deze kan annoteren. Ze kan hij tekst plaatsen, opmerkingen. En eventueel een kleur. Dus bijvoorbeeld een post-it kleur. Kan ik hier een opmerking plaatsen. Kijk hier nog even naar. Dat is een optie. Verder kan hij vrij tekenen en kleur selecteren. Dus bijvoorbeeld hier een kruis. Of hij kan een markeerstift gebruiken, zodat hij tekst kan markeren. En er kunnen stempels geplaatst worden. Bijvoorbeeld deze stempel. Allemaal opties voor annoteer pdf. Vervolgens, als het werk nagekeken is en beoordeeld kan de student hieronder laten weten om een melding te sturen naar de student. De student zal dan op de hoogte gebracht worden via mail of in het Moodle-systeem dat het werk nagekeken en beoordeeld is. De docent kan klikken op Bewaarde wijzigingen om terug te keren of Bewaar en toon volgende student om het volgende werk na te kijken. Ik ga hem bewaren en keer terug naar de cursus. Inmiddels ben ik weer ingelogd als Lichtcollege-student. Zij heeft een melding gekregen via mail en ook via het systeem dat het werk beoordeeld is. Het ingeleverde werk beoordeeld is. Zo zie ik hier bij meldingen dat de docent feedback heeft gegeven op de inleveropdracht. En ik kan vanaf hier rechtstreeks navigeren naar deze opdracht. Dit is de inleveropdracht van Mission to Mars astronaut training. Ik zie dat de opdracht voltooid is en ik heb een cijfer gekregen. Ook is deze beoordeeld. En hier is de feedback van de docent. Ik heb een 7 ontvangen op deze datum, beoordeeld door deze docent. Dit is de feedback en ik kan het document downloaden. Met de annotaties van de docent. Dat ziet er als volgt uit. Een keer terug. En ik kan eventueel mijn inzending gaan bewerken aan de hand van de feedback, de gekregen feedback. Ook kan ik mijn cijfers controleren van deze cursus. En zie. Dat ik een 7 heb gescoord voor de inleveropdracht. Wat mijn cursus totaal op 97 brengt. Als laatste bekijken we de optie uploaden vanaf een mobiele telefoon. Dit zal op dezelfde manier gaan als op de computer. Wat ik doe is mijn scherm veranderen in een mobiele telefoon. De iPhone 12 weergave. De student navigeert naar beneden, klikt op opdrachten en hier ziet hij of zij het ingeleverde werk. Ik kan mijn inzending nog bewerken omdat de opdracht nog open staat en kan hier op dezelfde manier als op de computer de opdracht opnieuw insturen. De Microsoft-blokken zijn toe te voegen als blok op verschillende plekken in Moodle. Op mijn dashboard kunnen de blokken toegevoegd worden van Microsoft, op catalogusniveau en op cursusniveau. Dus op alle niveaus is een Microsoft-blok toe te voegen en de koppeling dus te maken met Microsoft. Verder als administrator kunnen we richting sitebeheer gaan. Hier wil ik graag laten zien hoe de plugin Microsoft ingesteld is. We kiezen voor integratie met Microsoft 365. En zien hier alle instellingen, zoals bijvoorbeeld synchronisatie settings. Zo kunnen er een user sync opgezet worden. Kunnen accounts gemaakt worden vanuit Moodle en Azure? Kunnen accounts geüpdate worden? Kunnen accounts geschorst worden? Enzovoort. Er zijn veel mogelijkheden met de koppeling met Microsoft. Ook onder het tabblad Teams settings zijn er een hoop mogelijkheden voor de koppeling met Microsoft Teams. Het LMS Moodle voorzien van metadata. Er zijn verschillende manieren om metadata toe te voegen aan het LMS Moodle. Dit zijn de koppelingen die nu ingesteld zijn op het lichtcollege. Er zijn dus meerdere koppelingen mogelijk. Zo zien we bijvoorbeeld de metadata koppeling. Wikiwijz koppelingen en nog veel meer. De meeste koppelingen worden op basis van webservices ontwikkeld en ingesteld. kling met metadata is een erg uitgebreide koppeling. Er kan metadata gegenereerd worden op categorieniveau, op groepsniveau, ook wel cohort genoemd in Moodle, op cursusniveau, op groepscursusniveau en eventueel vanuit de gebruiker. Op basis van beheer en autorisaties zijn er veel verschillende mogelijkheden en koppelingen te leggen tussen Moodle en andere systemen. Vanuit autorisatiebeheer kan de beheerder bijvoorbeeld kiezen voor synchronisatie van accounts op basis van profielveld of attributen via IDP-koppelingen of koppelingen met een studentinformatiesysteem zoals OSIRIS of Microsoft Azure of eventueel Magister. De OSIRIS-koppeling die OpenEDU heeft ontwikkeld is de eerste generieke koppeling die de organisatie volledig kan configureren. Als ik navigeer naar lokale plugins, vinden we hier de Osiris, koppelingsinstellingen. Hier zijn veel mogelijkheden en zoals in eerdere video's al zichtbaar was, de integratie met Microsoft Office 365 Azure. Deze koppelingen kunnen allen de toegang en de rol in Moodle instellen vanuit het externe systeem. Met andere woorden, een student krijgt een studentrol in Moodle en een docent krijgt een docentrol in Moodle. Ook kunnen er groepen ontwikkeld worden vanuit een extern systeem. En deze groepen kunnen ook voorzien worden van aparte rollen, zoals bijvoorbeeld een beheerdersrol of een student of een docentrol. Ik navigeer terug naar gebruikers. Qua autorisaties kan de sitebeheerder een aantal zaken instellen. Zo kan hij gebruikersrollen toevoegen aan groepen, die dus bijvoorbeeld weer gemaakt worden vanuit een extern systeem. Hij kan gebruikers systeemrechten controleren, hij kan systeemrollen toewijzen. Dit zijn rollen op systeemniveau, maar ook op lagere niveaus kan hij rollen toewijzen. Hij kan zelf rollen definiëren. Als ik hier even naartoe navigeer, zien wij alle rollen die standaard gedefinieerd zijn in een Moodle-omgeving. Hier kunnen er dus meerdere aan toegevoegd worden. Zo hebben we bijvoorbeeld de beheerdersrol, docentenrol, we hebben een editing teacherrol en een gewone teacher. Studenten, gasten, gebruikers, helpdeskgebruikers, bijvoorbeeld vragenpool, medewerkers. Deze kan bijvoorbeeld extra toegevoegd worden aan de docentenrol, meerdere rollen en autorisaties beschikbaar. Verder kan de beheerder de sitebeheerders toevoegen. Het verschil en rijkwijde tussen een functioneel beheerder en de leverancier is in principe hetzelfde. Er is één hoofdbeheerder van het systeem en de rest zijn normale beheerders. Deze hebben dezelfde rechten. Het enige verschil is de hoofdbeheerder kan bestaande beheerders verwijderen. Navigeer ik even terug. Ook kan de beheerder gebruikers toevoegen. Op verschillende manieren, bijvoorbeeld manueel via deze knop, of hij kan gebruikers via bulk uploaden, een, bijvoorbeeld een CSV-bestand. Hij kan externe profielvelden aanmaken, die dus via externe systemen ook gevuld kunnen worden. En hij kan gebruikers manueel toevoegen en hierbij de tijdsduur instellen voor hun account.